Voordat Nederland per 1 januari voorzitter uh, van de EU zal zijn, zijn er eerst nog de feestdagen. En heel eerlijk gezegd, als je die beelden uh, voor ogen hebt van het geweld in Syrië, die oorlog die daar maar niet ophoudt, uh, van de aanslagen, dan is een Kerstgedachte van vrede op aarde bijna verder weg dan ooit. Toch zou ik als optimist daar dan wel weer iets anders tegenover willen stellen. Je ziet dat ook altijd weer een menselijke reactie is die je terugziet in de manier waarop... heel veel Nederlanders zich inzetten om ontheemden hier op te vangen. En dat we daar dus ook in slagen. Je ziet dat tegenover het geweld in Geldermalsen... Uh, vele duizenden vaak onbekende vrijwilligers uh, zich dag en nacht inzetten... om te zorgen dat mensen hier veilig zijn en weer een betere toekomst krijgen. Ik hoop ook dat we komend jaar in Nederland in staat zullen zijn... Uh, elkaars ware gezicht te zien, tegenstellingen te overbruggen. Dat 2016, we kunnen zorgen dat we met elkaar het land weer een beetje mooier gaan maken. Samenhorigheid zou wat mij betreft een mooie, mooie boodschap zijn voor ons allemaal in 2016. En voor het zover is, veel bewogen jaar in allerlei opzichten, veel bewogen jaar in politiek opzicht, Ik wil het kabinet alle Nederlanders en u ook vooral hele fijne feestdagen wensen met diegenen die u nabij staan.